Ja, dank u. Ik heropen de vergadering van de Tijdelijke onderzoekscom Parlementaire Onderzoekscommissie ICT. Op deze vijfde voorzittingsdag het vijfde gesprek met de heer Heneman. En Heneman loopt al jarenlang mee in de ICT-wereld. Uh, we gaan het hebben over het project C2000. U zult worden ondervraagd door. De heer Ulebelt en mij voornamelijk, maar de rest van de commissie doet ook mee. Namens Bruin Bruins Slot en Fokke, uh, rechts voor u en voor de kijker. En de heer Van Meenen en Ulebelt, links voor u. Um, het heette toen nog anders, het bedrijfje waar u werkte. En dat werd toen overgenomen. Dat kwam bij Pink Rokade en daarna werd dat Getronics en dat werd weer KPN. U zit nu bij KPN. Maar u bent sinds 1995, heb ik toch goed begrepen, Correct. betrokken bij C2000. Ja, als, eerst als uh, toeleverancier van partijen die daar mogelijk bij betrokken waren en bij de ontwikkeling. En daarna uh, door de overnames uh, in de directe sturing. Dat is bijna twintig jaar ja. en aan de kant van, van niet de bestellende partijen. Niet, niet, niet maar aan de kant van een, een leverancier of een adviseur of wat dan ja. nou. ook. Is dat niet onvoorstelbaar lang eigenlijk? passie en gedrevenheid bij het domein politie defensie en justitie vertelt u iets wat is dat uh, c2000 c2000 is een, uh, is een, uh, is een communicatienetwerk uh, specifiek voor uh, hulpverleners uh, zoals de politie defensie de maakt er, de kmaar maakt de maakt er gebruik van maar ook bijvoorbeeld uh, ambulances kustwacht uh, uh, brandweer en wat communiceren die dan met elkaar dat wisselt per dienst en dat wisselt ook uh, bij de inzet. Maar dat is de communicatie tussen hun, de meldkamer en onderling. En uh, u zit hier vandaag als, zoals dat heet, Senior Client Director bij KPN. Correct. Mag je zeggen een soort uh, super klantenmanager? We nemen onze verantwoordelijkheid voor dat wat wij beloven. Ja. Heel goed. Ik uh, vraag de heer Uwebelten om... Uh, de vragen te starten. Ja, C2000 heeft een lang verleden. Ja. U bent daar het levende bewijs van, om het zo maar uh, te zeggen. Maar naar de toekomst. Blijft u met C2000 uh, tot uw uh, pensioen? Want wij hebben gehoord dat nu ook weer vervolgcontracten bij uh, KPN zijn uh, teruggekomen, namelijk voor het onderhoud. En het pensioenleeftijd is verlengd, dus ik uh, hoop het wel. Maar wat houdt wat, u nu, wat nu gebeurt rond uh, C2000, wat houdt dat in? Wat betekent dat? Wat is dat onderhoud? Ik zal u daarbij uh, uh, nog een extra aanvulling geven. Uh, op dit moment ben ik vooral betrokken bij de in, deel in de keten bij C2000. Uh, waar we dus met Defensie samen de onderliggende netwerken leveren. die uiteindelijk naar de masten de gegevens brengen. Dus de, de, de, de, de, de gesprekken, de, de, de, de nieuwe invoering van de, de, van de zaken die nu spelen. Daar ben ik zijdelings bij betrokken. Um. Maar wat er nu plaatsvindt is, een, is, is, is, ja, het systeem is op een bepaalde leeftijd en daar zullen componenten in het systeem vervangen moeten worden. Dit is aanbesteed. Weet u het aanbestedingsbedrag? Het aan, het, dat loopt nu op dit moment. Ik weet niet het, het totaal gebudgeteerde bedrag op dit moment. Dat weet ik niet. Op dit moment niet. Ik, maar. Nee, dat is het onderhoud. Er lopen meerdere, dat is het onderhoud op de, op de huidige omgeving. En dat is voor een periode van twee jaar. En het bedrag daarmee gemoeid, dat weet u niet zo. Ik, ik, ik, draag, ik draag er zorg voor dat het de, met, met, met alle collega's dat het, dat het werkt. En de, de, de, de financiële kant dat zit bij ook andere afdelingen. En hoeveel collega's zijn ermee bezig? Want dan kunnen wij misschien het sommetje maken. Uh, nou, ik denk dat er uh, in onze keten denk ik dat er zo'n 130 mensen wel bij betrokken zijn. Um, in de keten. Rond C2000 is heel veel te doen geweest. Ja. Um, u bent er allemaal bij geweest? Ja. Vertelt u ons eens wat daar allemaal zo is gebeurd? Nou, als we eerst eens teruggaan helemaal in de tijd, dan komt C2000 is neergezet omdat a internationale standaarden waren en b daarvan heel veel verschillende netwerken. ...die vaak al bij de politie bij de gemeentegrens al ophielden. Dus de gemeentepolitie van het ene stuk en het andere stuk... ...konden met elkaar al niet communiceren... ...naar één centraal netwerk... ...waardoor je landelijk met elkaar kon communiceren. Ook onderling. Dus politie met brandweer, brandweer... ...met ambulance, ambulance weer met politie. Maar ook nog eens een keer grensoverschrijdend. Dus als je de achtervolging zou zitten... ...en je zou bij België de grens overgaan... ...dan kon je ook met je Belgische collega's gaan praten. Daarvoor kon dat hield het vaak al op bij de gemeentegrens eh, en dat heeft het systeem gebracht en de standaard die hiervoor wordt gebruikt is dus de tetra standaard dat is de technische termologie ja, en die wordt eh, in meer dan 100 landen gebruikt nu hebben wij zelf eh, ook onderzoek eh, laten doen naar wat er eh, allemaal eh, is gebeurd in het project c2000 en eh, we komen tot eh, Drie hoofdconclusies die ik aan u voor wil leggen en of u die dan van commentaar wilt vo voorzien. Er zijn uh, foute keuzes gemaakt in de ontwerpfase, dat is één. De fundamenten voor een goede projectbeheersing, die waren niet op orde. En de, het belang van de diverse gebruikersgroepen, politie, maar als je zei al die mensen die u noemde, ambulance, uh, hun belangen, die zijn onderschat. Herkent u deze constateringen? Zijn die correct? Ik wil beginnen bij de eerste. Akkoord. Um, als we kijken naar de architectuur. Op een bepaald moment worden er ontwerpen gemaakt. Op basis van de uitgangspunten. Uh, een van de uitgangspunten uh, destijds in het bestek was een dekking van 95%. Als je dat vandaag zou doen zou je daar andere eisen aan stellen. Maar we, hebben, we moeten de zaken wel bekijken, ook weer terug in de tijd. Um, op een bepaald moment is er een besluit genomen welke type masten en welke type spullen er werden gehouden. Nou, die, binnen, het, uh, binnen dat soort besluiten werden masten gekozen die uh, een prijsstelling vele malen duren. Wijs. Men had ook kunnen kiezen voor bijvoorbeeld met providers masten te kunnen delen. Maar men wilde per se aan de overheidszijde een eigen netwerk hebben. Met eigen gebouw, met eigen mast, met eigen grond, eigen fundering, eigen technische spullen erop. Uh, als men had gekozen voor uh, bijvoorbeeld het delen van masten van de providers en masten die er al staan, dan had dat een behoorlijk bedrag in de prijsverschil en ook in de tijd. Want voor elke eigen mast moet je weer lokaal een nieuwe vergunning aanvragen en niemand wil een mast hebben in zijn gemeente. Ze willen wel dekking, maar geen mast. Uh, en men wil ook weer, je moet ook weer kabels naartoe brengen, je moet dus energie naartoe brengen. Dus je, je, de verwerving van de grond, grote, grote kostenpost. Plus dat er ook gekozen is voor masten die uh, buiten proportionele weersomstandigheden moesten kunnen doorstaan. Nou, op het moment dat men dan een, een keuze had gemaakt om in die architectuur die, die, die, die, die, op de plaatsen waar het kan te delen met derden, ja, dan had je daar heel veel tijd, geld en energie kunnen besparen. Maar mijn coach daarvoor, en een moment had men gezegd, nou ja, we hebben x geld, een mast kost x bedrag, dus er komen x masten. Dat paste er niet helemaal bij de architectuur. En dat bleek er ook te weinig te zijn uiteindelijk? Um, voor uiteindelijk wel, want de uitgangspunt was 600 zoveel masten. Dan het tweede, de projectbeheersing niet op orde. Um, als ik kijk naar, naar de, de beginfase, um, ja, waar heb je mee te maken? Je hebt te maken met continu wisselende onderdelen in het project. Een vergunning wordt niet aangegeven, er moet een andere locatie komen voor bijvoorbeeld een mast. Uh, uh, uh, uh, in de tijd gaan dan dingen schuiven. En ja, dan, dat, is, is dat een gemis aan? Ah, nee, dat is het, de hoeveelheid aantal actoren die zich met zo'n project bemoeien. Ik geef altijd aan, als je één grote baas hebt en één actor en één team die eronder zit, ja, dan worden het aantal problemen een stuk minder. Eh, maar hierbij, zeker in die tijd, speelde dat de veiligheidsregio's wilden wat. Je had een veiligheidsregio bij de politie, je had een hele andere indeling bij de brandweer. Uh, ambulance onder, uh, uh, uh, is de ene keer gemeentelijk geregeld, anderzijds is het uh, uh, een bedrijfsleven uh, die, het, die het regelt, of verzekeringsmaatschappij. Dus je hebt heel veel verschillende type belangen. En ja, dan moet je eigenlijk terug naar één team met één taak, die is van de, de luchtmacht geleend, uh, die dat dan ook gaat regelen met ook één mandaat, waarbij ook geld en middelen ook op één plek ligt. Want je gaat ook geld en middelen worden ook op diverse plekken neergelegd. Een voorbeeld daarvan misschien is bijvoorbeeld het centrale netwerk wordt gelegd bij in die tijd BZK, maar de handsets dienen worden aangeschaft door de lokale eh, omstandigheden bij de lokale gebruikers. Nou, dan, dan krijg je weer, hebben ze daar wel of geen budget, eh, willen ze hetzelfde eh, apparaat en dus krijg je weer allerlei andere elementen in je, in je netwerk die je misschien niet wil. Maar dat zijn dus allemaal wat u nu noemt, allemaal illustraties die uh, een ondersteuning zijn voor de bevinding dat de projectbeheersing niet op orde was, wat de oorzaak daar verder ook van was. Ja, maar dat is ook heel moeilijk te beheersen, omdat je daar met allerlei uh, factoren zit die, die per locatie, per, per, per, per installatie kan wijzigen. Als een gemeenteraad besluit geen vergunning te geven, ja, dan ben je maanden verder voordat je weer uh, een andere locatie kan vinden. Ja, goede projectbeheersing had ook gekund dat de mensen hadden geadviseerd. Maak een wet daarvoor, zodat iedereen zich daar aan houdt. Ja, men had ook kunnen kiezen dat men niet zelfstandig... Uh, uh, een, een, een, het hergebruik van masten van bijvoorbeeld andere providers had kunnen kiezen. En niet zelf een eigen netwerk had kunnen neerleggen. Maar dat is... In de tijd is dat een besluit genomen. Maar wat, wat, u, wat u beschrijft, het is interessant, bij beide punten gaat u zeg maar verklaren hoe het was en dat kan ik me wel voorstellen ook omdat u erbij betrokken was maar feit is dat alles wat u vertelt een meer dan een illustratie is dat de boel niet op orde was en dat was nou net de conclusie het werkte niet er was geen beheersing in dat project en was dat nu zo terugkijkend technisch ja werkt of het? nee technisch werkt het uitgangspunten waren misschien wat aan de aan de zachte kant omdat het 95 procent is maar in die tijd was dat al veel meer dan daarvoor? Dus wat is het uitgangspunt? Uh, en, en, en, en de laatste is, ik denk dat het de, de, de project, doordat men geld ging delen naar uh, het aantal uh, locaties wat men kon doen, continu het projectmanagement doet wijzigen. En ja, dan heb je, uh, heb je wat uh, om uh, met elkaar te managen, zeg maar. Ik had nog een derde aan u voorgelegd, ja. het belang van de gebruikers. Op een gegeven moment was het bijna opstand, dat bepaalde diensten het niet meer wilden gebruiken omdat ze het onveilig vonden. Binnenhuis werkte het, niet of onvoldoende. Deelt u die conclusie dat er onvoldoende, onder, dat er onvoldoende geluisterd is naar de gebruikers? Um, ik denk dat er wel degelijk geluisterd is naar de gebruikers. Dus zelfs de bouwwet is in die tijd aangepast, alleen nooit toegepast. Voor die binnendekking is in de bouwwet destijds een apart artikel opgenomen voor onder andere C2000. Alleen die is, nooit, die is meestal niet toegepast. Want daarbij werd namelijk de binnendekking eh, geldelijk neergelegd bij de gebouweigenaar. En, en uh, ik noem wat een, een stadion of een parkeergarage. En ja, Die is nooit hard weer door de lokale gemeentes bij de vergunning eisen meegenomen. Omdat je met zo verschrikkelijk veel actoren te maken hebt. Maar u zult het toch met mij eens zijn dat de belangrijkste actor, namelijk de mensen die straks moeten werken met het systeem, dat je toch in de allereerste plaats naar hun zou moeten luisteren van wat hebben jullie eigenlijk nodig. En wij constateren dat dat niet of nauwelijks is gebeurd. Veran verandering is, uh, uh, la laat ik het antwoord zo proberen geven. Verandering is ook een deel accepteren dat het middel wat je gebruikt anders is dan het middel wat je daarvoor hebt gebruikt. En dat heeft altijd, uh, verandering heeft in elke organisatie, geeft dat uh, wrijving, zal ik maar zeggen. Um, het werkt in heel veel landen heel goed. Maar omdat we in Nederland een enorme poldercultuur kennen op dit soort vlakken, plus een enorme verdeeldheid van besluitvorming. En in dit project ook. Plus qua opleiding, daar we ook weer geen middelen voor willen investeren, dat die mensen ook de opleiding krijgen om het apparaat te gebruiken, krijg je dat. Daarbij, de politie heeft een hele andere inzet, een doctrine om te werken dan bijvoorbeeld de brandweer. Want de brandweer werkt veel meer met, de brandweerman communiceert met de man achter het voertuig en die communiceert weer met de meldkamer, terwijl een politieagent werkt rechtstreeks contact met de meldkamer. En dat samen is in één geheel gestopt. En maar die doctrines is... zijn ook niet... niet uh... Maar dat is dan toch de fundamentele ontwerpfout. Want alle ICT's die wij hier nu gehad hebben, die zeggen eerst reorganiseren en dan automatiseren. En hier bleef uh, uh, de politie bestaan, dan bleef de brandweer bestaan, en de ambulances bestaan. En daar werd C2000 opgelegd. Een, een, elk ICT-project, en dan is dit vooral de C-kant, uh, uh, vooral de communicatiekant... Uh, uh, ...heeft in zich dat het een reorganisatiemodel is. Maar als het, het huis van de overheid, om het dan zomaar te zeggen... Uh, ...kent nog vele uh, fases uh, die nog uit de 19e eeuw stammen... ...waar uh, 21e eeuw technologie ingestopt wordt. En onder andere is dat besluitvorming en dat soort zaken. E, een wat ik vorige keer ook heb aangegeven, uh, alweer even geleden... Is, ...is de reden waarom Kamerleden op maandag niet vergaderen... ...is omdat in de oprichtingsakte staat dat de reistijd... Uh, ...van de eerste vergadering uh, noodzakelijk is uh, dat men te kerken moet kunnen gaan in haar eigen gemeente. Die is nog steeds niet gewijzigd, terwijl we echt auto's hebben en allerlei andere vormen van. Dus, dus het, men, het is een, de, de mensen die hier, die dit maken en die dit werken, dat zijn mensen die zeer deskundig zijn. Alleen het huis waar het in wordt opgehangen om technologie op de juiste manier in te kunnen zetten... ...en de besluitvorming in de hogere lagen waar die kennis niet aanwezig is... Daar zit wat mij betreft regelmatig de crux. Maar wat is nu het belangrijkste advies van u geweest in die looptijd, wat niet is opgevolgd? Terwijl wanneer ze het wel hadden opgevolgd, het wel beter was gedaan. Of is uw belangrijkste advies van het huis van Thorbecke moet verbouwd worden? Nee, nee, nee. En dat hadden we eerst moeten doen en dan was het wel goed gegaan. Nee, nee, nee. Mijn eerste vraag was vooral ook op algemeen. Um, een van de adviezen die, uh, die ik zelf heb uh, gegeven, deels ook op persoonlijke aard, is, is om te kijken of je in een, uh, de constructie in, in, in, in de Gouden Driehoek kan gaan doen. Oftewel, in een privaat-publieke samenwerking waarin kenniscentrums het beheer en het geheel in de keten, dan haal je namelijk het aantal actoren eruit, uh, uh, gaat organiseren. Dan kun je techniek, je kunt innovaties uh, veel sneller en beter toepassen. En het is ook minder afhankelijk van de budgettaire zaken waar de overheid mee te maken heeft. Maar dan had u het probleem, de cultuurverschillen tussen politie en brandweer en marechaussee, om maar wat te noemen. Hoe had u die dan willen oplossen? En... In samenspraak kun je dan veel meer komen om vooral ook naar het opleidingsgedeelte te gaan kijken. Want daar zit in mijn beleving vaak de crux. Maar de Nederlandse politie en brandweer die praten toch al heel vaak bij elkaar. Ze hebben vaak ook een wedstrijd wie er het eerst is op de plek en daarna gaan ze toch al praten met elkaar. Er wordt heel veel gepraat. Maar dan snap ik niet waarom dan zo'n PPS, een publiek-private samenwerking, daarvoor de oplossing zou kunnen zijn. Bovendien, wie betaalt het? Nou, er zijn vele voorbeelden in landen om ons heen waar het wel succesvol wordt ingezet. Uh, omdat je namelijk niet afhankelijk bent van bepaalde... Uh, het wachten op besluitvorming of op, op, op, op wanneer ga je investeren. Op het moment dat er, eh, ik noem maar wat, een, een taakstelling is op financieel vlak, dan worden investeringen uitgesteld binnen de overheid. Um, als je dat in een pps-vorm hebt en je hebt als, als, als functionele eis, men moet in alle tijden om zoveel mogelijk omstandigheden, 99 punt en nog een heleboel negens, met elkaar kunnen communiceren, dan krijg je hele andere uitgangspunten dan alleen de factor geld. En je gebruikt de synergie en de flexibiliteit van elkaars organisaties. Nog een vraag aanvullend. Er worden allerlei extra functionaliteiten toegevoegd hè? gedurende de rit. Ja. Um, daar is zo'n zo, zo woord voor dat we iedere keer ook tegenkomen. Scope creep, het steeds maar... Uitdijen en andere functionaliteiten erin hangen. Uh, dat kenmerkt veel ICT-projecten, maar vooral ICT-projecten waarbij het niet goed gaat. Hoe kijkt u daar tegenaan? Um, Allereerst, uh, uh, het begint al bijvoorbeeld bij, bij, bij aanbestedingen. Uh, een aanbesteding is eigenlijk nooit bedoeld om, om goederen en diensten te verwerven die gedurende de looptijd van de overeenkomst qua functionaliteit niet of nauwelijks wijzigen. Het is, het is bedoeld gebouw, sokken, uh, uh, kleding. Uh, uh, zaken die dus gedurende looptijd qua functionaliteit niet wijzigen. ICT wijzigt al op het moment dat je het bestek in de markt hebt gezet, waar je anderhalf jaar misschien wel aan gewerkt hebt, is, is die wereld alweer aangepast. Uh, dus daarom zou je daar veel meer in een... In een, in een, in een in een dialoog met elkaar moeten gaan want je, je, je kunt dan ook op het moment dat het besluit gevallen is dat het gaat komen kun je ook met de technologie die op dat moment beschikbaar is in gaan zetten maar je kunt ook gaan kijken naar met welke partijen kun je bijvoorbeeld in een pps vorm dit soort zaken op de juiste manier borgen dan heb je die synergie je hebt die kennis en deskundigheid publiek-private samenwerken daar pleit u voor ik, ik pleit voor voor grote ict projecten en ketens die langdurig onderhouden moeten worden en die langdurig in de lucht moeten zijn met pps astrid in belgië is daar een goed voorbeeld van moet u even toelichten astrid is het c2000 netwerk in belgië airwave is het c2000 netwerk in engeland zelden laken en pak en in engeland werkt het echt goed techniek tech, het ligt niet aan de techniek de techniek is is is is is goed maar techniek kan altijd wel mensen en techniek, maar het gaat altijd wel een keer mis. Maar het gaat om hoe ga je voorkomen dat miskomt. En als je met z'n drieën gezamenlijk dit soort dingen doet, dan dan kom je veel verder dan ieder op zijn eigen domein in zijn eigen onderdeel. We, we waren gekomen bij de aanbestedingen. Ja. Wil ik een paar dingen over vragen. Tenzij er eerst nog prangende vragen. Ja, mevrouw Branschot. Ik heb nog een korte vraag over de techniek, want u zegt de techniek is goed, ja. maar uh, Tetra. Dat gekozen was, was toch toen de tijd een vrij nieuwe techniek? Of Tetra iets? was op dat moment de standaard. Je had twee standaarden, P25 vooral in Amerika en Tetra. In Europa is gekozen voor Tetra. En dat is een Europese keuze geweest, die techniek, omdat je in Europa met elkaar over de grens heen moet werken. Uh, dus je kon niet kiezen voor P25 technieken en vervolgens uh, in Duitsland uh, alsnog tegen een Tetra-netwerk aanlopen. Dus, dus dat is de reden waarom de Europese besloten is tot Tetra. In Nederland was er. Wel een van de eerste landen uh, uh, die tot implementatie over zijn gegaan. Maar dat had ook weer te maken omdat de politie uh, ging reorganiseren uh, uh, in die tijd. Dat is ondertussen al, al, al, nog een keer gebeurd. Omdat dat netwerk wat ze toen hadden, uh, ja, bij de gemeentegrens kon het soms al ophouden. En, en kijk, bij aanbestedingen, um, als je krijgt wat je vraagt, krijg je niet wat je nodig hebt. Dat moet u toelichten. Dat zal ik uitleggen. Heeft u het vorige gesprek meegekregen? Een stukje van de, de heer Oké, okay, daar, daar ja. kwam in voor dat de overheid soms een, een auto zonder stuur vraagt aan de markt. Ja. Is dat wat u bedoelt? Als je, uh, wat zei u? Als je, Als je krijgt wat je, krijgt je vraagt, wat je krijg, vraagt je krijg... krijg je niet wat je nodig hebt. Oké, okay, dat betekent dus een paar dingen. De overheid vraagt het verkeerde en de leveranciers leveren het verkeerde. Uh, nee, ze krijgen wat ze vragen. Oké, okay, ze leveren wat er gevraagd wordt, maar dat is niet het goede voor wat je nodig hebt. Het, omdat namelijk tussen de tijdstippen uh, waar je in ICT vaak mee te maken hebt, wel er sommige uh, besluiten en processen uh, twee, drie jaar duren, uh, de wereld aan de andere kant alweer is veranderd. Maar dat betekent er zijn dat, aanbestedingen waar de iPad nog niet in bestaat. Maar dat betekent dus, laten we het even rustig langslopen, dat het fenomeen aanbesteden volgens u, in ieder geval zoals we het nu georganiseerd hebben. ...niet geschikt is voor ict -project. Absoluut, is mijn uh, absoluut. Kunt u dat wat nader toelichten? Omdat um, er vaak heel veel verschillende type oplossingen zijn. Ik zal een voorbeeld geven. Soms is de oplossing gevormd in hardware. Als de vragende kant dat kent, zal men ook hardware uitvragen. Maar het kan ook best zijn dat dezelfde oplossing in software beschikbaar is. Of nog iets wat we nu vandaag niet weten. Vragen aan de industrie functioneel uit en zegt ik wil kunnen communiceren voor 99,9 procent en ik hoef niet zelf een eigen netwerk te hebben want die zijn er zat we hoeven niet nog meer massa te hebben en daar waar het niet aanwezig is zetten we die wel neer en we gaan dat in gezamenlijkheid doen dan komt er een dialoog uit en dan komen daar diverse partijen uit de markt die al dan niet gezamenlijk de oplossing gaan bieden Met maar vraag klinkt, niet techniek uit maar het klinkt als appeltje eitje ja waarom hebben we het dan niet gedaan goede vraag en wat is het antwoord? Een tientallen, nou zo niet honderden rapporten geven dit al aan in de Kamer. En, en ja, ik, ik, ik bepaal niet dat beleid. Nee, dat begrijp ik. U mag die bal ook terug, terugspelen, dat is prima. Daar gaan we ook goed over nadenken. Maar het kan niet waar zijn dat de oplossing zo simpel is als u hem formuleert. Er moet ergens toch ook nog een soort complicatie zijn geweest waarom we dat dan anders hebben georganiseerd. Denkt u eens met me mee. Kan zijn uh, belangen, machtskolommen, uh, uh, uh, organisatiestructuren. Uh, uh, dat kan allemaal met elkaar te maken. En ook, ook de markt zelf ook. Die, die natuurlijk de een, degene die de hardwareoplossing heeft, die het liefst natuurlijk de hardwareoplossing uh, wil, wil, wil positioneren. Maar op het moment dat men veel meer vraagt in een, uh, in een oplossing, ik wil een administratiepakket om. Uh, uh, ...belasting te kunnen doen in de keten waar alle overheidsonderdelen uh, gebruik van kunnen maken... Uh, ...dan krijg je uh, uh, misschien heel veel verschillende soorten aanbiedingen... ...maar dan heb je wel een veel bredere keuze. En kun je de keuze doen op basis van de functionaliteit. Met alle nadelen van dat het uh, gemakkelijk is om achteraf terug te krijgen en al die dingen meer... ...hoe zou nou uh, uh, veel problemen bij het C2000... ...hoe zouden we dat nou hebben kunnen voorkomen in de aanbesteding het anders te organiseren u zei dan net eigenlijk al in een paar zinnen iets iets over toen u zei van ja je vraagt gewoon ik wil een, een, een, een netwerk dat 99,9% dekkend is als ik daar hier en daar een extra massa voor nodig heb dan zet je hem maar neer en de uh, industrie er uh, eens met een prachtig plaatje en uh, hang, hang daarbij wat het kost ja of je gaat het in gezamenlijkheid doen doordat het he, dit is een vitaal netwerk daar vind ik persoonlijk dat de overheid daar ook altijd betrokken bij moet zijn. Dat moet je niet alleen aan het bedrijfsleven overlaten. Maar ga dan gezamenlijk kijken welke taken en functies je wil doen. Kijk, en bij aanbestedingen geldt ook. Regie is daar het allerbelangrijkste. Dus ga nou in de totale keten. Eh, leg die regie dan ook bij één club neer. Maak daar een rechtspersoon van. Zorg ervoor dat die dat doet. Bij Schiphol doen we het ook. Bij de havenbedrijf Rotterdam doen we het ook. En zo heb ik nog wel vele voorbeelden waar we het in Nederland zo doen. Maar in het buitenland zijn er nog duizenden meer. Iemand op dit punt? Meneer Van Meijnen. Nou, u heeft het in het kader van PPS over de gouden driehoek. Nou, u kunt u even uitleggen wie er in die driehoek zit? Ik kan het wel bijna raden, maar ik hoor het toch graag. Voor. Overheid, bedrijfsleven, kenniscentra's. En overheid, bedrijfsleven, dat begrijp ik. En de kenniscentra's? Kenniscentra's, de TNO's, de, de universitaire instellingen die daardoor ja, okay. zaken kunnen doen. Ja. Dan heb je namelijk ook een stukje de onafhankelijkheid, de wetenschappelijke kant en de uh, ja. toetsingsfactoren. Ik, in. ik had eigenlijk verwacht uh, dat die derde poot, dat dat de gebruiker zou zijn. Die, is, maar maar die, die maakt onderdeel uit van de vraagstelling. Die? Ja, ja, dus dat is echt een verantwoordelijkheid je van hebt de in dit geval in de overheid. De dus dat ziet u echt als een taak van de opdrachtgever om te zorgen dat... Uh, heel helder geformuleerd is dus waar de nou ja, waar de gebruiker uh, behoefte aan heeft ik, ik het, het komt bij elkaar en dan kom je in die dialoog en dan ga je met elkaar kijken of die behoeftes ook allemaal in te vullen zijn want men kan ook heel veel dingen vragen die misschien technisch niet kunnen of wel kunnen maar maar weer zoveel kosten dat het budgetair weer niet haalbaar is dus je gaat daar met elkaar in de dialoog ja, maar dat elkaar, dat is dat dan die driehoek of is die gebruiker daar ook een... 101? Die komt daar dan automatisch dan wel. bij. Ja, dan wel. En, en houdt dat dan daarna op, na die aanbesteding? Of moet die... Wat mij betreft blijft dat bestaan zolang het product en de dienst moet functioneren. Maar waarom is het dan geen gouden vierkant? Ja, de, de, de terminologie is, is dat tot echt, op heden steeds Is dat in de, een woordspelletje de, of is het... Voor mij niet, maar dat is de terminologie ja, zoals die gebruikt wordt uh, al een jaar of twintig. Ja, dat begrijp ik. Maar zit daar ook niet een soort weeffout in, dat die gebruiker daar niet standaard in zit? Volgens mij, als de, overheid, anders... als de overheid de gebruiker is, zitten ze daar dus automatisch dan in. Ja, maar je hebt de, de overheid als opdrachtgever, hè, dat, is, dat ja. kan een ministerie zijn, in, dit, in het geval ook van C2000... Ja. Maar daar op dat ministerie, daar zitten die brandweermannen en die politieagenten niet. Nee. Tenminste, dat mag ik dan hopen. Uh, is, het, is het zo in uw ervaring dat die gebruiker voldoende betrokken is in, in projecten waar u mee te maken heeft? Uh, ik, in mijn beleving uh, kan het altijd meer. Uh, ik heb zelf er wel eens voor gekozen om één keer in de zoveel tijd gewoon met een brandweerwagen een weekend of een, of een, of een, of een zaterdagdag en nachtdienst een keer mee te draaien. Of met een politieagent om gewoon te kijken van joh, ik wil gewoon weten wat die mannen doen. Ik wil weten hoe ze ermee werken. Uh, een oefening meelopen om te kijken hoe dat gaat. Nou, dan zie je dingen hè, en dat brengt je ook weer op andere gedachten. Maar in die dialoog kun je ze ook bij elkaar brengen. En als je alleen zelf de gedachten hebt, ja, dat, dan, dan kom je niet veel verder. Maar dat kunnen we misschien al als een advies van u noteren om dat te doen. Zeker, de vraag zou, is absoluut. Even, de vraag, even terugkijkend, is, is dat nou genoeg gebeurd? Ook in dit geval van C2000? Als we helemaal teruggaan in de tijd, had dat absoluut beter gekund. Hetzelfde geldt ook voor de doctrine en de opleiding en de verandering van de andere manier van werken. Ja, correct. De afkorting PPS die is nu al uh, diverse keren gevallen. Hij staat voor. Uh, publiek-private samenwerking. Um, u bent daar warm uh, pleitbezorger van. Absoluut. We hebben het u nog niet eens gevraagd of u heeft het al gezegd uh, in dit gesprek. Wat zijn nou de voor- en nadelen van uh, PPS? Nou, dan... Laat u beginnen met de nadelen. Met de nadelen, ja. Dus kritiek op u zelf is dat nou, al. Ja. er zijn... De, de... Ik ken niet veel nadelen, ook niet in de voorbeelden die ik gezien heb. Behalve de nadelen op het moment dat je de verkeerde prikkels in een PPS stopt. En dat betekent dat je de PPS als overheid niet zelf in deelneemt. En er zijn wel voorbeelden in, in Engeland waarin uh, PPS uh, uh, zodra het net buiten de scope valt van uh, het eerste gedeelte, dat men dan een enorme bedragen kan gaan vragen. Op het moment dat je mede-eigenaar bent of mede-deelnemer in een PPS, zit je zelf bij de knoppen en de besluitvorming. En dan hou je ook de flexibiliteit. Ik noem dat zelf altijd hybride modellen. Um, en, en, en, en, en als je daarnaar kijkt, ja, daar, daar, ik zie daar alleen maar voordelen in. Alleen de, de daadkracht om daar te komen is vaak wel een probleem. Er is heerst, heel veel angst. Maar kunt u het iets concreter voor ons maken. Wij bestuderen nu een aantal uh, grote ICT-projecten. Mm -hmm. Ik neem aan dat u weet welke dat, uh, dat zijn. Ja. Als dat nou van meet af aan op uw manier was aangepakt, die publiek-private samenwerking... Het is niet alleen mijn manier, maar ja, dat ja, is goed. Nou, de manier die u... Ja. Um, wat was dan het verschil geweest? Dan um, laat ik het voorbeeld geven wat bijvoorbeeld de vorige spreker heeft gebruikt bij de Belastingdienst. Uh, je kunt dan namelijk met elkaar de prioriteitsstelling veel beter doen. In het kaststelselsysteem van de Rijksoverheid, de ministeries, gaat men ieder jaar de begroting opnieuw doen. Binnen ICT-projecten heb je nu eenmaal te maken met, met wisselende prioriseringen van, van, van, van de middelen. Dus het geld, soms moet je iets naar voren halen en anders kun je misschien iets naar achter halen om uh, um je project beter, goedkoper, slimmer uit te kunnen voeren. Dat zijn dan helemaal de wijzigingen waar je bij zeker ICT-projecten mee te maken hebt. Uh, dat kun je dan in zo'n identiteit als een PPS, zeker als je een rechtspersoon maakt, kun je dat regelen. Vroeger had de overheid het Rijkscomputercentrum die dat bijvoorbeeld deed. Dat is geprivatiseerd, want de overheid wilde absoluut geen enkele ICT zelf meer doen. En daarna zie je het weer terugkomen. Dus op het moment dat je dit soort zaken in PPS'en gaat doen, dan ben je met de industrie mede verantwoordelijk. En dan heb je met elkaar één doel. En dat is namelijk die gebruiker verzorgen dat hij zo goed mogelijk tegen de tarieven waar je met elkaar mee werkt, mee eh, iets faciliteert. En dan ga je vanzelf als eens kijken van hé, hey, we hebben iets nieuws. Uh, een, een, een, een, een, een, als we een nieuw iets ontwerpen, hebben we bijvoorbeeld meer bereik uh, uh, aan de binnenkant. Nou, dat kost bedrag x. In de besluitvorming van de overheid ben je zo twee jaar kwijt. En dan moet er een aanbesteding plaatsvinden, het derde jaar in het vierde jaar kan dat al geïmplementeerd worden in zo'n pps neem je met elkaar dat besluit rond de tafel en je gaat over tot en dan ben je nu heel snel in de lucht en dan verdien je 3,5 jaar de, ja, ja de, de, ik zie zo wel voorbeelden uit komen ik heb daar wel voorbeelden van ja. doe dat eens Vertel eens. Uh, nou, bijvoorbeeld, uh, er is wat oudere apparatuur die wij binnen onze organisatie hebben die gewoon vervangen moet worden. Dat is in 2007 al aangegeven. Uh, dat het in 2009 zou daar dus dan, uh, zou dat uit moeten gaan, want die apparatuur is gewoon zo oud dat, je, dat, je, dat het vervangen moet worden. Onderdelen worden steeds moeilijker verkrijgbaar. Uh, maar dan moet er dus ook aan de andere kant, in dit geval dan in het netwerk uh, uh, bij de masten, moet er een ander kastje komen. Nou, dat is uiteindelijk vindt dat nu plaats. Dus wij hebben die oudere apparatuur met heel veel uh, uh, uh, hulp uh, met elkaar. Want we, we wij, helpen elkaar. Wij is, is de driehoek die in dit geval dat doet. Dus dat is de, de politieorganisatie, dus KPN als, als leverancier voor componenten en delen van het netwerk en, en, en diensten. En de, uh, in dit geval uh, de Defensie, toen de tijd de Fancy Telematica organisatie daarna heette het event, en dan nu tegenwoordig JVC, die dat andere onderdeel doet. En met z'n drie hebben we daar gewoon uh, het echt wel voor elkaar gekregen. Alleen als je dat met z'n drieën die verantwoordelijkheid had, had je niet zo ver laten komen. Maar dan begrijp ik nog niet de essentie van het verschil, want we hebben ook uh, voorbeelden van uh, goede ICT-projecten. Mm -hmm. En daarvan uh, zeggen ze altijd, we hebben prettig en heel constructief met elkaar samengewerkt en het staat er. Kan. Die zijn er ook. Alleen dit zijn, uh, dit zijn vaak uh, diensten waar je met elkaar uh, door de bedrijfsvorming te doen en, en door ook de, de, de, zeker als je ook kijkt in, in het buitenland, de reorganisatie ook met elkaar doet. En zorgt dat ook het, het complete component als dienst wordt geleverd, inclusief de opleiding, dus dat niet de politie... En dan weer de academie en dan weer die, dus in al die actoren die daarbij betrokken zijn, allemaal hun deelstukje gaan doen. Nee, dan ligt het op één plek belegd met één meneer die je aan kunt wijzen. En mensen die één doel hebben om gezamenlijk die dienst te leveren. En dat kan, dit voorbeeld uh, hoeft niet per se alleen ICT te zijn. Maar welke voorbeelden kent u in Nederland uh, van die uh, een succes zijn uh, geworden? We kennen infrastructuur en we kennen huisvesting. Maar ik bedoel op ICT-gebied. Ja, dat is Zijn ik. Ze er? Nee. Ik, nee. nee, en in het buitenland? Ja, heel veel. Noemt u er eens één? Uh, Hercules bij de Defensie in Duitsland. Daar was de hele ICT stond daar, uh, was daar een x aantal jaren erg slecht. Daar heeft men samenhang met de industrie en defensie mensen en middelen bij elkaar gebracht. En zodoende de veranderingen doorgezet, de implementaties gedaan, de software uh, totaal veranderd. En dat is na x jaar klaar en dan kan het of weer worden teruggegeven of dat ze het weer zelfstandig gaan doen of het gaat weer naar uh, dezelfde consortia toe. Maar, dat is dus, één voorbeeld. In Engeland de Belastingdienst, hetzelfde laken en pak. Maar even naar Duitsland. Uh, de Duitse rekenkamer heeft daarvan gezegd dat als het in eigen beheer was uitgevoerd het er voor een miljard minder had gekund. Dat rapport ken ik niet, maar ik ken wel de, de, de, degene die dat project heeft opgestart. De Duitse meneer zelf. En die was veel enthousiaster. Maar ik, ja, als ik, ik zelf iets begin ben ik ook altijd enthousiaster dan wanneer een ander ernaar kijkt. Dat dus. kan, maar nogmaals, ik denk dat er vele rapporten zijn, eh, bijvoorbeeld het rapport eh, leren van de buren. Maar de, waar exact eh, door vele deskundigen in beschreven staat dat dit succesvol is. En er zijn heel veel. De, de overheid heeft ook continu geroepen. PPS tenzij, ook bij ICT. Ja, het maar ik dat het is meestal uh, niet het stond in eerdere convenanten als een mogelijke vorm van uh, samenwerking tussen de overheid en de ict branche die is vervangen door de i-dialoog en daar zien we dat uh, die publieke private samenwerking zien we niet weer terug uh, dat zult u betreuren neem ik aan ja Elke keuze is een goede keuze, roep ik altijd. Maar achteraf kunnen we beoordelen of het een goede keuze is. Nee, ik, betreur dat, ik zou dat betreuren, ja. U kent die wereld. Weet u waarom het er niet meer in zit? De, mijn vermoeden is, is dat... Uh, A, angst. B, uh, geen ervaring om te komen tot dit soort overeenkomsten. Uh, en ook deels zal het liggen in, in, in de... Ja, in het, toch in het vertrouwen naar elkaar. Maar ik blijf heilig geloven in hybride samenwerkingsmodellen. Nu, hebben wij, nu is er eerder gesproken als het gaat om de relatie tussen de overheid en de ICT-leveranciers. van het zijn vossen en kippen. Ja, nou, dat is niet zo'n prettige uh, combinatie als je dat niet onder controle uh, houdt. Hangt maar, van het hangen-sluitwerk af, ja. Maar hoe moeten die. Maar u bepleit dus eigenlijk een model waarin de vossen en de kippen wel fatsoenlijk samenwerken. Als je Wat is daar dan voor nodig? Do doordat je de mensen bij elkaar zet. Als je mensen bij elkaar zet en dezelfde, en, de, en dezelfde doel geeft voor wat zij moeten gaan faciliteren, dan werk je op een hele andere manier met elkaar samen. Als dat je in allerlei verschillende organisatiemodellen hebt met verschillende aansturing, met verschillende met, methodieken en verschillende zaken. Nu heb je gewoon één object met één doel, de ICT van de belastingdienst en er kunnen soms wel acht negen partijen in zitten in kluis de belastingdienst die dat doet maar een van de andere redenen die waardoor het vaak ook niet wordt gekozen is omdat de overheid ooit besloten heeft dat men geen deelgenoot meer wil zijn in in in dit soort uh, zaken dus geen aandeelhouder wil zijn uh, uh, ook wel genoemd de wouter bos brief als ik mij niet vergis um, maar de praktijk is dat het toch gebeurt banken uh, en allerlei andere instanties worden ook weer door de overheid uh, in dit geval teruggenomen. Dus het is maar weer ook kijken van waar, waar leg je je beleid. Er was ooit beleid om geen ICT meer te doen binnen de overheid. Onder andere de verkoop van bijvoorbeeld het, het, het GAC, het uh, automatiseringscentrum, het Rijkscomputercentrum. Er zijn er nog vele uh, uh, geprivatiseerd. En daarna gaat men toch weer beginnen hetzelfde willen opzetten. Wij kennen die slingerbewegingen. Nu zien we wel uh, PPS uh, vormen bij uh, huisvesting van de overheid, bij uh, infrastructuur die de overheid betaalt. En daar hebben ze het. Uh, dan moet het meer zijn dan 25 miljoen als het om gaat projecten, van meer dan 25 miljoen als het gaat om huisvesting en meer dan 65 miljoen als het gaat om infrastructuur. Mm -hmm. Nu horen wij de afgelopen tijd alleen maar een pleidooi voor kortere ICT-projecten, kleinere onderdelen, waardoor ze goedkoper worden, beheersbaarder worden. Ja. Um, als die bedragen kloppen, dan kan PPS toch niet bij ICT, als je het allemaal in kleine projecten doet, of zie ik dat dan verkeerd? Uh, ik wil niet beweren dat u het verkeerd ziet, maar er zijn nou eenmaal... Dat kan maar zo, dat kan maar zo. Daar praten we er ook over. Uh, de, de, um, in de keten kun je een deelproject, kan een klein project zijn, maar het is wel allemaal met elkaar aan elkaar gekoppeld. Maar wat ik bedoel in een PPS, daar stop je de hele keten in. Bijvoorbeeld de, de, de automatiseringssystemen uh, van uh, bijvoorbeeld de, de, de, de, de politie, even als voorbeeld daar stop je dus de verantwoordelijkheid bij de meerdere bedrijven in en dan heeft ieder ook zijn kennis en deskundigheid per organisatie en de overheid bij elkaar en dan heb je de besturing ook bij elkaar dan zit je niet iedere keer dat je bij allerlei verschillende actoren je toestemming je je je proces je je je je, je uh, aanbesteding je verschillende aanbestedingen dat moet doen ...dat je dat weer, iedere keer weer opnieuw, uh, opnieuw in de keten bij elkaar moet gaan brengen. Daar zit het bij elkaar en zij gaan ervoor zorgen. Ik heb nog één vraag over dit, uh, dit onderwerp. En we hebben hier de heer uh, uh, Kotteman gehad. Dat is uh, nu uh, de Rijks-CIO, uh, uh, de baas van de computers, zoals dat dan populair wordt, uh, wordt gezegd. En die ziet uh, geen voordelen van uh, uh, PPS. Het is uit de ideoloog. Um, waarom zien deze mensen de voordelen niet? Kennelijk zien zij alleen nadelen, Ik, ik, heb, ziet hem, alleen ik heb hem niet persoonlijk gesproken, uh, uh, maar ik denk dat ik uh, zat uh, mensen aan hem kan voorstellen die hier wel de voordelen van zien. En uh, daar zitten ook oud-ministers uh, oud van Financiën tussen en staatssecretarissen van Financiën tussen omdat je namelijk een, een, een, een, een, een enorme hoeveelheid flexibiliteit en verantwoordelijkheid neerlegt. Maar nogmaals, dan heb ik het over PPS in hybride modellen. Waar je dus gezamenlijk in zit. Dus niet, uh, niet en zoals. Het wordt P... al een paar keer gevallen, even tussen. Ja. Hybride modellen. Bedoelt ja. u daar ook mee wat ook wel genoemd wordt? Go-coats. Dus gof... Sorry hè, dat ik het. Ja, nou nee, noemd dit, noemd dit, dit wordt Engels. Ja. Government-owned, company-operated. Dus uh, kan de, daar de eigendom is. Uh, is is is van de staat ja. maar de maar de maar maar maar de bedrijven zoals u zie je één representeert die die die die die, die voert dan de operatie uit kan dat kan die, vertel eens. hoe ziet PPS u de pps heb voor je, je hebt, bij pps heb je een aantal uh, modellen nee, uh, maar de... maar laten we even laten we even zeggen uh, c2000 ja. gaat vanaf morgen uh, worden worden go ko hoe go -go. ziet het eruit? Als het een GOCO-model zou worden, dat betekent dus dat het netwerk, maar dat zou ik nou net niet voor C2000 verkiezen, eigendom blijft van de overheid. Dan hou je nog steeds dezelfde mast en kun je niet gebruik maken van derde masten. Um, uh, en dan betekent dat degene die de, de, de techniek in de keten totaal opereert, is dan een bedrijf. En die gaat erover zorgen dat alles het blijft doen en zorgt ervoor dat uh, uh, het, het dubbel, uh, dubbel en, en redundant uh, is, is, is georganiseerd, dus dat er ook. Uh, allerlei uh, uh, ja, zekerheden zijn ingebouwd, dat het ook 99,99% uh, ,99 kan zijn. Maar als dan vervolgens in die manier gezegd wordt, ja, we hebben nu problemen om het te blijven laten, om het te laten draaien, te blijven laten draaien, moeten we dit en dit doen en dat kost zoveel geld. Wie betaalt dat dan? Ik denk dat hybride modellen een behoorlijk bedrag lager kan schelen, soms wel tot 20, 30%. Want je hebt namelijk geen, uh, je hebt een veel mindere regie, je hebt veel minder afstemming tussen alle partijen onderling, want die zitten nu helemaal bij elkaar. Uh, en je hebt ook nog eens een keer uh, een veel directere sturing. En dat zijn allemaal processen die je nu uh, allemaal uh, met extra meldkracht weer voor elkaar moet doen. Vaak zit je met elkaar vaak dubbele werk te doen. En die heb je dan niet, want het zit op één plek. Meneer Van menen. Nou, ik, u, heeft een, een, u schetst in het kader van PPS een beetje een positief mensbeeld, daar hou ik op zich wel van. Hè? Want u zegt eigenlijk van nou ja, als je partijen, overheid die diensten wil leveren en bedrijven die toch als primaire doelstelling hebben om geld te verdienen eh, bij elkaar brengt, dan, dan leidt dat tot iets moois. Maar zit daar niet precies het risico dat die doelstellingen eigenlijk zo verschillen? ten opzichte van het proces van normaal aanbesteden uh, is dat een stuk minder want je bent namelijk gezamenlijk erbij je kunt zelfs afspreken wat men vindt dat bedrijven mogen verdienen nou ja u bedoelt te zeggen wat je, welke vorm je ook kiest dit hou je altijd ja, ja oké okay. en andersom ook hè want wat zegt vanuit andersom ook vanuit het bedrijfsleven heb je dezelfde dezelfde kant want de overheid is soms kan soms ook als een bedrijf overkomen. En er zijn ook zat rapporten over dat de overheid onderneemt. ook als ondernemer optreedt. Ja. Oké, okay, helder. Het tweede punt is: is het zo dat uit PPS-constructies vrijwel automatisch volgt dat het beheer ook door diezelfde bedrijven gedaan wordt? Het zit in één identiteit. Dus je bent end-to-end -end verantwoordelijk. En dan kun je nog steeds wel zeggen. De, als je dan even kijken naar IT. He, we hadden het net vooral over de, de, de C van communicatie in het kader van C2000. Maar als je kijkt naar de IT, dan kun je nog altijd zeggen, de data exact, he, dus de, echte, de, de inhoud daarvan. Dus niet de applicatie of de, de, de servers waar het op draait, maar echt, de, de, de, daar kun je zo zeggen, ja, dat, dat, dat beheren we echt als overheid 100% zelf. Maar dan kun je dus de keten van de, van de applicaties, kun je dan nog steeds uh, door, door, door zo'n identiteit laten, uh, laten doen. Mits de overheid er ook zelf in zit. Ja, maar leidt dat niet tot uh, hogere beheerslasten als gevolg? Dat, ik denk dat, dat dat geregeld voorkomt in, in PPS-constructies, dat eigenlijk de, de lasten pas uh, groot worden, of te groot, groter dan verwacht misschien, in die, in die beheersfase, in de exploitatie. Ik, ik denk dat dat meevalt, want je bent gezamenlijk verantwoordelijk voor het resultaat. En op het moment dat je ziet dat de kosten uit scope gaan lopen, ga je met gezamenlijk met elkaar ook de kennisinstituten zoeken hoe je dat of zo snel mogelijk op de juiste manier weer terug in de proporties kan brengen. Ja, maar kan je dan nog in zo'n constructie af van zo'n ja, want de terug, dat, is het, dat is het grote voordeel van, van uh, hybride modellen. De terugneembaarheid is heel snel. Kunt u dat iets uitleggen, de terugneembaarheid? Ja, op het moment dat je bijvoorbeeld een dienst volledig uh, uitbesteedt bij het bedrijfsleven, dan heb je altijd een overgangsperiode en daarna draait het en daarna eindigt het contract. En als je bijvoorbeeld uh, bepaalde mensen en middelen als overheid weer terug wil nemen, dan leidt dat tot, uh, ja, kan dat leiden tot bepaalde problemen. Uh, bij uh, een hybride model zit het in, in, een, in een juridische identiteit waar je mede-eigenaar van bent en dan neem je de identiteit terug. Dat is contractueel veel, dat zal de landsadvocaat, mochten jullie die nog vragen ook aangeven, vele malen makkelijker uh, te organiseren en contractueel vast te leggen. Ja, maar je moet het ook nog even in gewoon Nederlands uitleggen. Je neemt de identiteit. Ik deed zo trug. mijn best. Nee, maar dat kwam er niet helemaal uit. Okay. We, we, de, identiteit, de Identiteit? Identiteit, een rechtspersoon. Een rechtspersoon, goed. Ja. Maar de, dus hoe, zie, hoe zien we dat dan voor? Dus zijn mensen, zijn in dienst ergens bij? Die zijn in dienst van die rechtspersoon, dus de PPS, geef het een naam. X en, exact. En die hebben tot taak en doelstelling om dienst X te onderhouden, te innoveren en zorgen dat de gebruikers ontlast worden. Dat, dat kan zegt... voor een periode X zijn, daar kan tevens ook de reorganisatie mogelijk in zitten. En op het moment, uh, en daar zitten dus ook overheidsmensen, komen dan in dienst van die, van die rechtspersoon, al dan niet bent behoud van eigen, uh, eigen, eigen uh, rechten en plichten... Want dat kan namelijk in die, in die identiteit, zoals is Beschipel ook gegaan. Hè? En dan vervolgens gaat men uh, loswezen. en dan vervolgens kan men het ook weer terugnemen. Want men, zo, zo, zo men heeft x percentage aandelen en ja, dat is te valideren. Sowieso is het ook terug te vorderen als het weerbeeld ineens uh, uh, uh, verandert. En dat kan niet op het moment dat je je dienst ineens belegt bij meerdere bedrijven die in de keten zijn. Maar nu snap ik het beter. Mevrouw Bruinsvold. Um, u laat in het verhaal ook nu zien hoe, hoe belangrijk het is om op verschillende niveaus de juiste contact te hebben. En daarom wil ik nog even terugpakken aan iets wat u aan het begin van, uh, van het gesprek zei. U zei van ja, ik heb me echt verdiept in de gebruikers. Ik ben met de politie op stap geweest, uh, de brandweer. Uh, in uw werk heeft u ook regelmatig natuurlijk met de projectleiders contact gehad. Heeft u over C2000 ook bij de minister aan tafel gezeten? Nee, daar, daar, daar, daar, meestal, uh, ik, ik zelf niet. Dat is meestal uh, boven de zuurstofgrens, zoals wij dat wel eens zeggen. En wie, uh, wie is uh, bij u uh, boven de zuurstofgrens? Dan, dan, in dit geval uh, was het toen tijd was het een uh, combinatie voor een deel van de van c 2000 was dat uh, een, een joint venture tussen KPN en Getronics. En die zullen daar, die hebben daar vast uh, af en toe gezeten. Maar dit wordt. Op een veel lager niveau besloten en behandeld, uiteraard. Maar wie van die combinatie boven de zuurstofgrens waren dat? En bij wie gingen die dan op bezoek? Nou, dat is meestal bij het, als er wat is, of bij het ondertekenen van een contract. Maar wie waren dat dan van, van KPN Weet u dat? dat zal in die tijd denk ik nog de heer Scheepbouwer geweest zijn. En bij G-Tronics zal dat denk ik. Oeh, dat is wayback, zeg. Nou, dat zou ik zo niet meer weten. Maar. Maar ging dat dan, ik bedoel, dit project liep niet goed. Dat is duidelijk uit alles wat we hebben onderzocht. Ging dat dan ook over dat soort problemen? Werd er dan op dat niveau over problemen gesproken? Want ja. ik neem niet aan dat dat uh, bij de projectleider is blijven steken. Nee, daar, daar is wel degelijk over gesproken. Maar nogmaals, die problematiek zat niet zozeer in de techniek of in de levering. Die zat veel meer in waar zet je wat neer en hoe, wanneer kun je wat krijgen op welke plek dat dat is een dat is een, een veel complexer geheel dan die meneer doet iets niet wat niet goed is nee, nee, dat begrijp ik heel goed maar uh, uh, ik, ik mag ook aannemen dat er in die gesprekken zal zijn gezegd dit loopt niet goed hoe gaan we hieruit komen ook in financiële zin wellicht Weet u kunt u iets vertellen over die gesprekken kreeg u daarover teruggerapporteerd uh... In die fase was ik vooral onderleverancier en toen de tijd dat ik bij g uh, kwam werken, toen zaten we in de laatste fase van de oplevering. Dus daar, in dat deel, ben ik niet zo betrokken geweest. Dat is het antwoord dat ik daarop kan geven. Nee, maar dat was niet mijn vraag. Mijn vraag was niet of u aan tafel zat of dat u adviseerde, ja. of, maar hoorde u daarvan? Weet u wat daar besproken werd? Wij hebben wel, wel gehoord wat er besproken werd, maar dat zat echt niet, dat zat niet, in de, niet zozeer in de techniek, maar veel meer in de locaties en, en, en de wachttijd waar je daarmee te maken had. Dus daar heb je als leverancier veel minder impact en, en invloed op. Ik, ik, je hebt niet de invloed op een gemeenteraadbeslissing. over wel of niet de plaats van de mast. Uh, en de, die discussies zijn natuurlijk ook in de Kamer gevoerd. Is er vanuit de leveranciers toen de tijd ook contact geweest met uh, de Kamerleden die woordvoerders waren? Ik zelf heb wel eens contact gehad met kamerleden en woordvoerders ja. Dat, en uh, waar, welke gespreksonderwerpen had u dan? Dat was in 2000? een latere fase, dat was in 2008, 2010. Nou, bijvoorbeeld over besturing van de keten en het aantal actoren. Ja. En met wie sprak u, weet u dat nog? Absoluut, Janine Hennis Plassard was een van de contactpersonen. Uh, een meneer van het CDA, waar ik, Goemus was dat in die tijd. Tjurus, ja, ja. Ja. ja. Ja, excuus voor de uitspraak. Uh, Ik heb We het hem ook zelf gevraagd. Oké. Okay. Dat, uh, dat zijn even twee namen die me direct opkomen, ja. Uiteraard, we gaan uh, naar het slot. Um, uw, als wij u vragen van welke aanbevelingen zou de commissie moeten doen... ...en dan gaan we het niet opnieuw over publiek-private samenwerking hebben. In het dagelijks leven bent u ook nog, heeft u ook nog allerlei relaties met de overheid. Uh, net als andere ICT-leveranciers. Uh, zijn er specifieke aanbevelingen die op het gebied van de C van ICT gedaan zouden moeten worden door ons? En welke zouden dat dan moeten zijn? Ik, ik, ik zou echt voor de dialoog gaan. En, en, en het aanbestedingsproces aan zich... Laat la, la, la, la, la, la ik een voorbeeld geven. Het aanbestedingsproces aan zich hè, dat is ooit bij ons binnengekomen om, om markten in Europa met elkaar allemaal te kunnen laten samenwerken. Als ik in Parijs kom, dan zie ik daar de politie rijden in een natuurlijk aanbesteden auto's en dat zijn allemaal Volkswagen's. En in Duitsland zijn het allemaal Renaults of Fiat's. En in Italië zijn het natuurlijk ook eh, allemaal andere merken. Dat is niet zo. Maar wij zijn in Nederland wat dat betreft doorgeslagen. En het zijn enorme pakken, eisen, papieren uh, uh, waar we mee te maken hebben. Het tweede punt is, is uh, de mensen die binnen de overheid werkzaam zijn, zijn worden, worden kapot gereguleerd om hun werk te kunnen doen. Ze zijn aan zo verschrikkelijk veel regels, aan interne eh, afstemmingszaken. Eh, het moet allemaal 100%. Die mensen zijn echt allemaal in staat om hun werk goed te kunnen laten doen. Een beetje minder eh, sturing en de mensen wat meer ruimte geven zou verschrikkelijk goed helpen. En de derde is, ik denk dat we met z'n allen, iedere keer, maar daar zou het hechtmodel BPS, zou daar wel voor kunnen werken, gewoon moeten kijken naar... Hoe kunnen we nou in de keten het geheel laten werken zodat de gebruikers er geen last van hebben? En niet kijken naar blokken. Dus niet kijken naar steeds de onderdelen, maar naar, het, naar de hele keten. Maar bedoelde u dat dan nou wijs dat, dat, dat de Franse politie in Volkswagen rijdt? en Nou, de, ik bedoel de dat, ik, dat, in, dat in ze Renault. absoluut in een Renault zullen rijden. Uh, en, maar als dat aanbesteed zou zijn, dan zouden ze net zo goed in een Volkswagen kunnen rijden. Maar dat, dat bedoel ik dus. Maar hoe krijgen we dan de Nederlandse politie weer, wat moet die dan in? In een DAF? Nee, dat maakt mij niet uit. Het maakt mij uit dat dus blijkbaar de bedoeling is dat er concurrerende stelling is, maar dat blijkbaar dat heel erg eenzijdig is in het land waar wij nu toevallig lopen. Wij, wij, wij, wij gaan daar veel verder in. U zegt eigenlijk met het voorbeeld, wij zijn in Nederland, roomster dan de paus. Uh, ja, de, en, en, en, en een imam en, en alle andere en gelovigen snijden, bij en we, elkaar. En we ja. snijden in ons eigen vlees. Uh, ja. Iemand nog? Absoluut. De heer Van Meena. Maar dat is, het, is dat nu een oproep om minder regels te hebben of om ons er minder aan te houden? Nee, het laatste... Want die regels zijn denk ik in Frankrijk het, het, het, precies het, het, hetzelfde. Het, het hangt eraf hoe wij de regels doen. Kijk, vanuit Brussel komt een aanwijzing en wij maken daar een wet van. Dus het is onze eigen uh, implementatie hoe wij kijken naar die wet. Het is een aanwijzing. Ik, ik dacht even dat u zei het is onze eigen stomme schuld. Uh, als we dat met z'n allen kunnen concluderen. Ik vind dat, we, dat, het, dat het niet zo hoeft. Ja. Daarvoor, al die jaren daarvoor dat het niet zo was, werd er toch ook zorgvuldig en, en accuraat ingekocht? Of heb ik iets gemist? Oh ja, daar wordt verschillend over gedacht. Er zijn vurige uh, voorstanders uh, van aanbesteden. omdat het, ja? uh, Wat was het? Cowboy uh, toestanden zijn een van degenen met wie we gesproken hebben uit het verleden uh, tegengaat Dat het redelijk objectief is. Dus er zijn ook een hoop argumenten, hier in ieder geval over tafel gegaan, uh, die in het voordeel spreken van, van aanbestedingsprocessen, die dan alleen wat beter georganiseerd zouden moeten worden. Maar u ziet dat radicaal anders. Ik zie het niet radicaal anders. Ik zie dat sowieso de vraagstelling en de markt moet plaatsvinden, maar dat vond in de tachtige jaren en de 60e jaren ook plaats. Um, alleen het hele proces wat er omheen uh, plaatsvindt met, met, met alle eisen waarin je nou juist precies wil gaan beschrijven. Er wordt altijd gezegd, wij kijken 60 van de wegingscriteria is kwaliteit en 40 is prijs. Dan zou je dus zeggen, dan krijg je een hoogkwalitatieve aanbesteding. Echter, hoe meet je kwaliteit? Dan gaat men dus eisen stellen dat iemand een certificaat moet hebben van bedrijf X of Y. Nou, die heeft iedereen in de samenleving, bedrijfsleven heeft zo'n certificaat, dus het puntenaantal daar is dan weer gelijk. En dan vervolgens is de prijs dus nog steeds de factor. En daarvoor had je veel meer de kans om in een dialoog met elkaar te gaan komen en te gaan zeggen van wat is er nou precies. Daarbij is, is het percentage wat echt grensoverschrijdend is, is misschien maar 10 procent. Als het niet minder is. Dus waarom hebben we voor welk probleem hebben we nou een oplossing gezocht? Laat ik het zo vast. En met deze open vraag gaan wij het weekend in. Ik dank u zeer voor de uh, verstrekte informatie. Um, wij gaan op 26 mei, maandag 26 mei om 13.30 uur verder met onze openbare hoorzittingen. Ik sluit de vergadering.